Volgens het CBS vindt 40% van de Nederlanders dat ze onvoldoende buitenruimte hebben. Dat blijkt uit onderzoek naar de woonwensen en de woonbehoeftes van de gemiddelde Nederlander. En ook uit mijn eigen onderzoek, via de woongelukcheck, kwam dat wel naar voren. En wellicht realiseer je niet dat een tuin of buitenruimte er niet alleen is om in te zitten of om van plantjes te genieten, maar dat een tuin ook een belangrijke bufferfunctie heeft tegen inkijk van buitenaf zodat jij zelf kan kijken zonder zelf gezien te worden. Een oerinstinct wat in ieder mens nog huist. Ook in jou. Kijk naar mijn YouTube-serie Mark op zoek naar woongeluk voor de volledige video hierover.